Gezellig, sociaal. En zo doet ja zo. Gezellig, sociaal. Fijn. Ik ga, ik ga het centrum opgehouden. Gezellig, ja. sociaal en... Uh, Fantastisch. Genoeg. Fantastisch. Spontaan. Ja, we zijn overal gezien. Dan de overal camera's, niks meer van privé. M Mij maakt niks boos van gang, Nee. Maar. Mij niet. Echt. Wat maakt me boos van gang? Wat De politie. Dat, dat, de politie. Dat, dat irriteert de jongeren echt. Ik ken ook wel wat mensen van de politie en ja, ik vind dat wel goede mensen. Dat we zo hard aangepakt worden. Voor wat? Dan is het allemaal naar buiten. Moet je allemaal in een rijtje gaan staan, is met de handen op de rij, Lonen ze met de honden voor u. En als je wilt zitten, dan gaat hij stoppen. Want u bent te blaffen. Ik vertrouw de politie soms en soms ook niet. Omdat ik vind, maar ik weet niet of dat dan aan de politie of aan de gemeente ligt, maar dat ze bijvoorbeeld te weinig patrouilleren en te weinig actie ondernemen. Er is een keertje ingebroken geweest bij mij. Maar dat was een, een, een jongen die verliefd was op mijn zus, dus hij was een beetje, ja, die had de sleutel gekopieerd en die zat uiteindelijk om me inbreken. Het stond aan ons bed met een mes en al. En ik woonde toen op Rinkeroer. dat is een heel kleine uh, klein gemeente. En uh, ja, we zijn naar de politie gegaan en die hebben echt gewoon niks gedaan. Die zijn gekomen, die hebben die gast uiteindelijk gevonden zelfs, want ja, obviously wist mijn zus waar hij woonde en zo. Niks gedaan. We zien die gast nog in de lidl. <lacht> Achter de blog. Echt zo. Ja, ze zijn ook niet. Moet het zeggen? Het is niet zoals in Amerika dat ze racistisch zijn of dit of dat. Ik ben zo vaak gefouilleerd. En die hebben zo vaak niks gevonden. Telkens hebben je... die heb echt niks gevonden. Niks, niks, niks. Niks dat ik niet mocht bij hebben of zo. Waarom word ik dan nog zo vaak gefouilleerd? Gewoon iedereen oppakken en onmenselijk behandelen. Ja. Daardoor krijgen jongeren. Nog minder respect voor de politie en voor de stad Antwerpen. Politie en zeker hier in Winterslag. Dat snap je. Iedereen heeft zijn eigen ervaring gehad. En die, die handelen gewoon fout. Zij beleefd tegen de jongeren. Snap je? Dan krijg je ook een band met de jongeren. Maar hier is dat al lang niet meer. Mijn eerste inzicht is ook echt nooit bel de politie. Nooit geweest. Nooit. Als we dat zelf kunnen regelen, gaan we dat zelf regelen. De aanpak van een. Die is te hard, die is te extreem, mag misbruik, van dan alleen. Van ecstasy tot ketamine tot alles. Dat is wel. Zelf doe ik dat niet, want ik weet het wel van, van mensen die ik ken. Drugs is zeker iets dat er altijd gaat zijn. In elke stad, je kunt, kunt dat verbloemen, je kunt dat vermommen, maar dat, dat blijft in elk stadje, in elk dorpje gebeurt dat overal wel. Nog nooit gedaan, en ik kan dat ook nooit iets doen. Nee. Daar ben ik echt tegen. Allee, ik doe geen drugs ook, ik drink niet, ik probeer al zo. Gezond mogelijk te zijn, voor, mijn, voor een voorbeeld te zijn voor mijn kind. Wij hebben in Schoten eigenlijk echt wel problemen met drugs. Dat is algemeen geweten. Mensen weten welke auto's, wie dat doet. En de politie ontwijkt het gewoon. Mijn moeder vond het ook super, super erg dat ik naar de politie moest voor iets dat ik misdaan had. Zo maar ik had het niks gedaan eigenlijk. Ik had gewoon een joint geraakt of zo. Het was sowieso belachelijk. Ik heb ook al een joint gesmoord op straat. En als ik iets het ongeluk had gehad dat, dat, bij, dat ze mij hadden gepakt, dan kon ik nu niks doen met mijn diploma. En het gaat gewoon om, om, om geluk hebben en om, niet, um, om er niet loes uit te zien. Um, en dat vind ik gewoon echt fout. En ik hoop echt dat, dat als wij een andere burgemeester krijgen, dat dat stopt. Je gaat naar de Overpoort, zeg maar. Je vraagt daar aan iemand die daar een beetje staat, maar zo. Die bitch, je ziet dat wel niemand dat die dat doet. En uh, ik kreeg dat recht. Ik vind dat. verloren geld eigenlijk. Hè. Maar zou zal dat geld geven om mijn eigen gezondheid kapot te maken. Hè? Ja, legaliseer dat gewoon. Ik weet niet. Wat ze kunnen ook, die ik weet er ook geld ook niet bazen uithalen? Nu. Of niet? Of wel. Die mannetjes die dat Vitvee doen. Ja. Nee. Jij weet dat niet altijd. Als ze dat legaliseren, heb je goede business. Ja, heb je gewoon een shop. Die weet wat hij die doet. Die weet wat hij aan je verkoopt. Jij weet wat jij wilt. Je betaalt ze. Sowieso gaat er wat geld in. Naar de hogere mannen. En dan, iedereen is blij. Het is makkelijk om het te verkrijgen, maar je bent er niet van verzekerd dat. Het, ja, voilà. Dat, dat, dat. Decent is. Dat, uh... Stel je voor dat ik in de supermarkt ga en dat ik een fles alcohol pak en dat ik niet weet hoeveel alcohol dat erin zit. Dat is een verrassing. Misschien heb ik een pintje vast of misschien heb ik uh, iets van 40%. procent. Allee, ja, ergens is dat nu de huidige situatie met, met drugs eigenlijk. Toch alleen buiten alcohol dan, want ik een alcohol echt wel mee als drugs. Ja, dat is uh... misschien nog een van de ergste. Die kan zat zijn is niks, maar... Een zijn, het moet eerlijk een nachtstad zijn. Dat heeft ook wel een beetje met cultuur te maken. Heeft. Ja. Like, aast en drinken, dat is een cultuur. Hey. Dat, dat zou er al een sport kunnen zijn. Alles wat daarvan varieert is, uh, is slecht en is taboe. Ja. Dat is ook een beetje, uh, een beetje kortzichtig is van de mensen zelf. Als ze uh, ja, alcohol legaal maken en sigaretten legaal maken, waarom zouden ze cannabis of alle soorten drugs niet legaal mogen maken? Nou ja, het is, snap wel dat oudere mensen hypocriet gewoon hè. Dat is het grote hypocriet eraan. Hè. Waarom is dat een Waarom? Wat is de reden? Zonder geen heeft, heeft iemand u iets aangedaan? De mannen die fluiten en zo naar de meisjes of zo. Hier gebeurt dat echt vaker. En daar word ik echt agressief van. Door meer naar elkaar te luisteren en meer elkaar te helpen, zullen we een groot verandering voor We zijn we live fast.